Mijn droom voor de toekomst is dat um, ja, mensen beter omgaan met de wereld en ja, ook bewuster zijn hoe ze ja, gewoon bewust worden van wat ze eigenlijk allemaal doen en wat voor invloed dat natuurlijk. En dat ze daarmee over na gaan denken en dat de wereld daardoor bezig wordt.